We nou, zijn aangekomen in de Marken gisteravond al. Gisteravond was het nog redelijk weer, maar nu is het echt wat minder, op zijn minst. Maar <laughs> ja, dat kan gebeuren. Uh, eigenlijk blijft het de hele tijd zo ook weer, helaas. Dus uh, het veel wordt wat lastig, vooral van de huizen. allerlei dingen laten zien, we gaan natuurlijk lekker eten en dat zijn allemaal. Maar ja. Soms zit het mee, soms zit het tegen. Maar ook nu is het direct wat prachtig. We zijn hier bij LFV 760. Fantastisch huis. De luikjes zijn nu wel maar dicht. Het heerlijk slapen, super stil s'nachts. En nu gaan we de volgende Zamtek keer, heerlijk. Het Zamtek is klaar, maar ik denk niet dat erin gaan.